Hoi, ik ben Danielle en deze video geeft een overzicht over de weg van DNA naar eiwit. We gaan het hebben over chromosomen, genen, mutatie, DNA, RNA, transcriptie en translatie. Het totale DNA kan je zien als een soort compleet kookboek voor het maken van een mens. Alle cellen hebben zo'n kookboek meegekregen, behalve de rode bloedcellen en de geslachtscellen. In het kookboek staan de recepten voor eiwitten. Deze recepten noemen we genen. Elk gen codeert voor één of meerdere eiwitten. Denk maar aan varianten van recepten, een snufje curry erbij of de prei weglaten, waardoor je de varianten van het gerecht kan maken. Alle genen van iemand bij elkaar, alle recepten bij elkaar, noemen we zijn of haar genoom. Niet elke cel heeft natuurlijk alle informatie nodig. Je spiercellen hoeven geen gal te maken en je hersencellen hoeven niet samen te trekken als een spier. Degene die een cel niet nodig heeft blijven gewoon uitgeschakeld. In de celkern zitten onze chromosomen. Van alle 23 chromosomen heb je er twee: eentje van je moeder en een van je vader. Samen dus goed voor 46 chromosomen. Chromosomen zijn alleen goed te zien als de cel gaat delen. Als de cel gewoon aan chillen is, dan zijn de chromosomen veel losser. Zo kan het kookboek makkelijker gelezen worden. Alleen raakt het wel heel erg in de knoop als de cel zo moet delen. Dus bij de celdeling zie je dat de chromosomen gaan oprollen. En dan zien we de karakteristieke chromosomen die we kennen van een karyotype. Chromosoom 1 tot en met 22 zijn de autosomen. En de 23ste zijn de geslachtschromosomen. Die maken of je een jongetje of een meisje bent. Xi of XX. Per cel zit er wel 2 meter DNA in. Om ervoor te zorgen dat het in de cel past en niet in de knoop raakt moet het dus heel zorgvuldig worden opgerold. In spiralen en als we inzoomen nog meer spiralen die om zichzelf heen gedraaid zijn, dan zijn we zo ver ingezoomd dat we de histonen kunnen zien, de belangrijke verpakkingseiwitten. De DNA-streng zit hieromheen gedraaid. Als de cel niet in deling is, is het geheel wat minder strak opgerold en dan noemen we het DNA, samen met de histonen chromatine. DNA bestaat uit de bekende dubbele helix, die bestaat uit nucleotiden. Die bestaan uit een suiker dat deoxyribose heet, een fosfaatgroep en een base. De nucleotiden zijn aan elkaar geregen als een lange ketting, eentje aan allebei de kanten van de streng. De bazen zitten onderling met waterstofbruggen aan elkaar vast. Alle informatie uit het recept staat opgeschreven door middel van de bazen. Er zijn er vier. Eigenlijk 5, vijf, de vijfde komen we zo nog op terug. Adenine, A. Thymine, T. Cytosine, C. En guanine, G. A en T binden met elkaar, en C en G ook. Dan kan een stukje DNA bijvoorbeeld zo uitzien: A, T, C, G, T. En dan weet je dat de andere streng hier sowieso T moet zijn, omdat A alleen maar met T kan binden. En dan hebben we verder nog de A, G, C en A. Deze lettervolgorde wordt vervolgens gelezen alsof het de woorden zijn van het recept. Als er ook maar één letter verandert, noemen we dat een mutatie. Dit betekent een verandering van de lettercode, waardoor het eiwit verandert of zelfs onwerkzaam wordt. Dit kan per toeval gebeuren als een soort diepfout bij de celdeling, maar het kan bijvoorbeeld ook komen door zonlicht, stralen en roken. Mutaties zijn de basis van evolutie, maar ook voor erfelijke aandoeningen, resistentieontwikkeling en kanker. Als de cel zelf een mutatie opmerkt, dan zal het zelfmoord plegen, apoptose. En anders wordt de cel door het afweersysteem opgeruimd. Als de mutatie precies is in de genen die dit mechanisme regelen, dat zijn de proto-oncogenen en de tumorsuppressorgenen, dan kan er kanker ontstaan. Terug naar ons DNA strengetje, het recept voor het eiwit ligt er, nu moet het recept nog gekookt gaan worden. Wat het lichaam daarvoor doet is er een kopietje van maken en dit kopietje gaat de celkern uit en wordt in het cytoplasma uitgelezen en gebruikt om het eiwit te maken. Het kopiëren noemen we transcriptie en het maken van het eiwit noemen we translatie. Om te kunnen kopiëren moet het DNA een klein stukje geopend worden, waarbij er een nieuw molecuul verschijnt. RNA, het kopietje van het kookboek. De lettercodes worden weer gepaard. Alleen bestaat er geen timine in RNA, maar wordt het uracil. Dit wordt hier dus UGU-AGUCG. Het gaat door met kopiëren totdat het een stopteken krijgt, wat we een stopcodon noemen. Het kopietje wordt de celkern uitgestuurd en tegelijkertijd sluit het DNA zich weer. Het kopietje gaat naar de ribosomen voor de translatiegedeelte van het proces. Het ribosoom leest het RNA en de lettercodes zijn voor het ribosoom drie letterwoorden: UGU, AGU, etc. Deze drie letterwoorden noemen we codons. Er bestaan 64 verschillende codons en er zijn 20 aminozuren waar we de eiwitten mee gaan maken. Dus sommige codons staan voor hetzelfde aminozuur. Ook hebben we dan nog codons over om een startsignaal te geven, een startcodon, en een stopsignaal, een stopcodon. Het ribosoom weet dus waar te beginnen en begint dan met lezen. Elk drieletterwoord letterwoord staat voor een aminozuur en die worden dan aan elkaar geregen, UGU staat bijvoorbeeld voor cysteine, AGU staat voor serine, wat dan uiteindelijk het eiwit wordt. Tot het stopcodon, dan stopt het proces en is het eiwit klaar. Typfouten komen zowel in DNA als in RNA voor. Zal een typfout in DNA of in RNA meer gevolgen hebben? Laat het me weten in de reacties. Heb je wat gehad aan deze video? Laat het me dan weten door hem een duim omhoog te geven of laat een reactie achter. Bedankt voor het kijken!